welkom bij iedereen kan haken dit ben ik dan ik zal me even voorstellen ik ben Monique en ik ben van iedereen kan haken ik wens jullie een hele fijne kersttijd toe en heel veel haakplezier ook voor het nieuwe jaar het afgelopen jaar ben ik begonnen met het haken en ik haak al 30 jaar maar ik vind het zo leuk om het uit te leggen toen ben ik het gaan filmen en um, ja ik wil jullie nu eventjes um, fijne kerst toewensen en een heel leuk nieuwjaar uh, zodat jullie dus ook even kunnen genieten van familie en vrienden en het lekkere eten dus ik zou zeggen geniet ervan, er komen nog heel veel nieuwe filmpjes aan bij iedereen kan haken en ook jij kan het leren iedereen kan het leren dus ik sluit nu af met de beste wensen en ik hoop je volgend jaar weer te zien en ik heb nog heel veel leuke nieuwe video's voor jullie Dankjewel voor het kijken.